Als je bij een nieuwe werkgever uh, gaat werken, dan heb je misschien uh, powerpoints in het verleden gemaakt die je nu opnieuw wilt gaan gebruiken. Alleen ja, wil je ze dan om kunnen zetten in de nieuwe huisstijl. Het kan ook zijn dat je een powerpoint van iemand anders hebt gekregen uh, en je hebt toestemming om daar bijvoorbeeld dia's uit te gebruiken in een nieuwe powerpoint die jij aan het maken bent. Uh, nou, dan kun je natuurlijk alles over gaan zitten tikken of overhevelen uh, stuk voor stuk, maar er is ook een manier om dat wat handiger te doen en dat ga ik je even laten zien. Nou, dit is de PowerPoint zoals ik hem wil maken, dus in de huisstijl, in dit geval van ROC Midden-Nederland. Um, en nu ga ik even op zoek naar de uh, slides die ik wil toevoegen, die een andere indeling hebben. Ik uh, kijk hier onder Nieuwe Dia. En uh, dan kies ik hier helemaal onderaan voor Dia's opnieuw gebruiken. Dan kan ik hier aan de rechterkant kiezen voor een PowerPoint-bestand openen. En uh, nou, dit is de PowerPoint die ik graag wil gaan gebruiken. Ik zet even mijn scherm ietsje kleiner. Um, nou, uh, wil ik bijvoorbeeld deze slide hier tussenvoegen? Dus dan tik ik deze aan. Nou, nou zie je dat die natuurlijk niet in de huisstijl staat. Dus uh, waar ik dan voor kan kiezen met mijn rechtermuisknop is indeling. En nou, dan neem ik bijvoorbeeld deze. En dan zet hij hem dus eigenlijk om in het lettertype en in de kleuren die ik wil. Hooguit moet ik nog even kijken of dat hij wel helemaal mooi zo staat zoals ik had gewild. Nou, zo is hij prima. En op deze manier kun je makkelijk slides toevoegen in een nieuwe PowerPoint.